Welkom allemaal bij de vierde aflevering van PvdA Praat. Mijn naam is Sander Doevendans en ik ben dagelijks bestuurder in Amsterdam Nieuw-West. En vanavond ga ik met een aantal gasten spreken, want helaas is Esther Mirjam-Sent verhinderd. Maar dat betekent dat ik het, het stokje over mag nemen, dus dat is natuurlijk superleuk. Uh, we gaan het namelijk hebben over een heel belangrijk thema, namelijk de energietransitie en ook energiearmoede. Want we horen er veel over, we lezen er veel over. Nou, waarschijnlijk spreek je ook vaak mensen of maak je, zit je elke dag in je app om te kijken hoe hoog is mijn uh, rekening nu en kom ik wel het jaar rond. Uh, nou, gelukkig uh, willen we ook weten hoe jullie daarover denken... En uh, nou, we gaan vandaag hebben over het probleem, maar we gaan natuurlijk ook kijken of we al wat oplossingen kunnen bespreken met elkaar. En uh, jullie kunnen ook meedoen met ons om vragen te stellen. En wie weet wordt je vraag uitgekozen. Dat kan allemaal via onze WhatsApp-lijn, namelijk op 06 13 44 40 6.0. Dus stuur je vragen vooral door. En wie weet behandelen we deze zo direct met onze geweldige gasten. Want ik zit hier niet alleen. Ik heb hier vier mensen live zitten. Namelijk onze eerste kamerlijsttrekker Meili Vos. Welkom. Dankjewel. Ik heb ook Janine Boerboom aan tafel zitten. En onder de tafel, jullie zien het niet, de Clico, de hond. En um, Janine Boerboom is... Uh, nou eigenlijk ervaringsdeskundige daar ga je straks alles over vertellen. ik heb oh, ook ja, ja. de wethouder, zeker, de wethouder van Haarlem aan tafel zitten, Diana van Loenen, en ook statenlid uit Gelderland, Jan Danen. En zo direct, want op dit moment in de Tweede Kamer is er een klimaatdebat bezig. Daar zit natuurlijk ons Kamerlid Joris Thijssen. Maar als het goed is, zal hij straks ook nog bij ons binnen. Uh, nou, eigenlijk vloepbaar, hij komt online bij ons binnen. Dus we zien hem vanzelf verschijnen. Maar we gaan natuurlijk nu wel gewoon al met deze gasten over energietransitie praten. En nou ja... Eigenlijk, eerst beginnen we met het probleem. Hè? Want nou ja, we horen heel vaak uh, die rekening. We hebben het over de energiemaatschappijen. Nou, gelukkig hebben we een prijsplafond erdoor gekregen. Maar Janine, jij woont in uh, Goeree Overvlakke. Ja, ja, een eiland. Ja. Kun je iets vertellen over hoe dat zit met jouw energierekening? <laughs> nou, dat. Uh, ja, ik doe niet altijd alles fout. Dus ik, uh, ik moest uh, overschakelen uh, van een contract. En dat was nog het jaar voordat de uh, Oekraïne-crisis uh, kwam. En uh, toen ging ik lopen tikken. En toen ging ik lopen En toen komt nog goedkoper. koper. En uh, ik heb echt zitten kijken. En is die wel legit? Is het wel een goed bedrijf? En uh, uh, ik heb hem afgetikt. En toen kwam. Uh, en toen een jaar later. Toen Onplofte de prijzen. Ik heb een week lang heb ik, uh, moed verzameld om uh, te openen van of ik een nieuw contract uh, moest afsluiten. Ik had het voor vijf jaar afgesproken. Oh, oh, wat goed zeg. Ja, ja, ik, mooi. Eh, ja, ik zou eigenlijk. Nee, dat kan hier niet hè, bij de Sociaaldemocraten. Ik zou eigenlijk naar de beurs moeten gaan. Met deze <lacht> <lacht> ja, daar gaan we het niet over hebben. gaan we het niet over hebben. En als we het hebben over goed over flakke, Zie je dan in jouw buurt? Uh, want ik neem aan, je spreekt ook buurtbewoners. Hoe, ja. hoe, hoe zit dat bij jou in de buurt? Merk je dat mensen uh, <lacht> zich zorgen maken? Uh, ja, ik heb. Uh... Uh, de, de laatste maand van uh, 22 uh, ben ik energieboxen gaan uitdelen en dat, uh, dat ben ik gaan doen op de Kringloopwinkel. Ik dacht, uh, daar zit het soort van prijsbewuste uh, klanten. En op die manier heb ik er wel ervaring mee opgedaan van in uh, uh, een hele hoop huizen van ons die zijn van net na de watersnood. Uh, toen is er ontzettend veel gebouwd. Maar het bouwbesluit was uh, toen nog uh, dat alles er doorheen mocht waaien. Ja, dus je uh, spreekt veel buurbewoners. Dus heel veel verouderde Tochtige woning. schimmelwoningen ja. waar je eigenlijk nou stookt zodat het raam buiten weer ja. nou, door de muren het heen gaat. Ja, dus ik heb uh, heel veel praatjes uh, gehouden in die maand met, uh, met allemaal mensen van uh, hoe ze erbij zitten. En... Uh, ja, dat eiland Goeree Overflakree, dat is heel lang. Dat is aan de ene kant is dat Rotterdam aan zee en daar wonen allemaal rijke stinkers. En aan de andere kant, aan de oostkant, daar is, uh, uh, ja, dat is de, de zware kant, de kleikant. En daar wonen allemaal arme donders. Um, ja, daar aan, ja dus de, aan, eigenlijk... de kop, aan de kop hebben ze het allemaal goed voor elkaar. Als ik ze een energiebox wilde aansmeren, zei ze... Nee, dat hoeft niet, want ik heb al een warmtepomp en ik heb al dit en dat. Ja, dus jij ziet echt wel de grote verschillen. Als we het hebben over die energietransitie... Ja, die hoe zijn... zorgen we ervoor dat we iedereen eerlijk mee kunnen nemen... en dat ook de mensen die het hardst nodig hebben... er ook echt van kunnen profiteren, dat merk jij? Dan... Ja, en, ja, en uh, um, ja, één grote woningbouwcoöperatie... Uh, daar kun je je eentje niet, uh, als, uh, als burger niet zo heel erg veel uh, uh, tegen inbrengen. Maar uh, wij zijn vooral bezig in, uh, in straatjes met uh, uh, eigenaren, met uh, oude woningkies. Nou, we gaan het straks over de oplossingen ja. hebben. We gaan nee, nog we even kijken mee, naar uh, <laughs> En ik zie ook uh, Joris, welkom, fijn dat je er bent. Zo tussen het klimaatdebat door. Ik was net een rondje aan het doen, maar uh, wellicht kun je al iets vertellen, want jij zit natuurlijk nu midden in een uh, kamerdebat. Uh, het onderwerp leeft, dat zien we overal. We horen het overal. Um, wat zie jij als grootste uitdaging? Oh, oh we horen je nog je niet. niet. Ik ga eerst even dan door naar de tafel. Diana van Loenen, jij bent natuurlijk wethouder in Haarlem. Wat voor problemen zie jij? Ja, nou ja, we hebben uh, meteen geprobeerd om in de gaten te houden hè, van hoe gaat het met de bewoners. Hè? Want iedereen denkt dat het Haarlem, een hele rijke stad. Nou, er zijn ook zat rijke bewoners, maar ook echt wel veel mensen die aan, juist uh, op, op een minimum uh, inkomen eigenlijk uh, leven. Uh, die hebben wij denk ik ook best wel goed in beeld. Omdat wij een harenpas hebben voor de, onze minima. En die regeling gingen we ook uitbreiden. Dus hè, meer mensen zouden daar gebruik van kunnen maken. Dus wij dachten ook: hey, um, om, om grip te houden eigenlijk op die groep, uh, gaan we ook zoveel mogelijk koppelen. Zeg maar. Dus uh, mensen die een harenpas hebben, uh, die uh, worden ook het eerst benaderd om bijvoorbeeld hun huis te isoleren. En dat zie je natuurlijk ook. Uh, wij hebben een heel team wat werkt op uh, alle minima regelingen nou als je uh, hoort dan hè, uh, wat komt hij dan binnen aan telefoontjes en uh, uh, mensen die zorgen hebben uh, nou, dat zat eerst al heel erg in ik durf zo meteen uh, de kachel niet meer aan te doen uh, en inderdaad hè, steeds moeilijk om rond te komen ook omdat natuurlijk juist ook die combinatie met de boodschappen die ook steeds duurder worden uh, was het echt wel heel erg ingewikkeld en eigenlijk de groep die we het meest Nieuw zagen, waren eigenlijk AOW'ers. Uh, die natuurlijk ook weinig mogelijkheden hebben om dan nog extra inkomsten ergens vandaan te halen. Uh, die al vrij sober leven vaak. Uh, dat zie ik ook aan mijn eigen vader. Die, eh, voordat de kachel aanval, ja. Nou, dat wil echt wel wat zeggen. Maar zelfs die, die kregen we eigenlijk meer op de telefoon, uh, omdat die toch echt moeilijker begon te krijgen. Dus eigenlijk in Haarlem merk je dat die AOW'ers echt Haarlem wel last hadden van ja. die energiearmoede. Ja, en, die, en dat was eigenlijk een groep die we eerder minder in beeld hadden. Ja. Ja. En uh, Jan, op welke manier zien jullie eigenlijk de problemen rondom energiearmoede in Gelderland? Nou ja, dat is denk ik vergelijkbaar met de rest van Nederland. Uh, ook in Gelderland hebben we uh, gebieden, vooral uh, als je kijkt naar de Achterhoek, waarin uh, de huizenbouw nog wat slechter is dan in andere uh, gebieden. Hè. Dat is eigenlijk alle randen van Nederland als je kijkt naar de uh, e energiekaart of de kaart van de isolatiewaarde, dan zijn de randen van Nederland vaak het slechtste. Ja, die zijn vaak helemaal rood. Hè? Precies, en normaal ja. is rood een goede kleur. Ja. Maar op dit moment, als we het over dit kaartje hebben, niet. Hè? Zeker niet. Dus de, dus de, de uh, energiearmoede wordt daar het meest gevoeld. Maar uiteraard ook in de steden Nijmegen, Arnhem. Uh, daar heb je gewoon hele, uh, hele wijken waar uh, heel veel oude woningen, vaak sociale huurwoningen... Uh, staan Die zijn ook gewoon heel slecht geïsoleerd. Uh, en daar wonen nu eenmaal de mensen met uh, uh, de kleine portemonnee. En dat betekent dat, uh, dat die klap van die hoge energieprijzen heel hard is aangekomen. Ook, uh, ook bij ons in Gelderland. Ja, ja, dus eigenlijk al bij de mensen die het al. die zijn eigenlijk al aan het overleven. dan komt o, o. dit er nog bovenop. Ja, precies. Ja. <tst> Joris, ik ga kijken of ik jou kan verstaan. Hallo. Hallo, jongens. goedenavond. Kun je me nu wel verstaan? Nee. Heel zacht. Wij horen jou heel erg zacht. Dus ik ben benieuwd of de misschien de techniek om iets harder kan zetten. Ja, lieve mensen, dat krijg je als je zegt in de drukte van zo'n verhit debat zit, dan komt er iemand binnen en dan willen we natuurlijk heel graag je verhaal horen. Want wat, wat zie nou, jij als grootste uitdaging, Joris? Nou ja, ik denk dat dit thema is natuurlijk echt wel de grootste uitdaging. Ik ja, bedoel, het is voor ons hier om... in de zaal niet te horen. Hmm. Nog harder schreeuwen. Dan ga ik eerst even naar Mali, want ja, we horen natuurlijk eigenlijk verschillende provincies hier al aan tafel zitten. Hoor je nou ook nog nieuwe dingen? Want ja, de verkiezingen straks gaan echt ergens over. Nee, ik hoor geen nieuwe dingen. Dit, dit weten we natuurlijk. We hebben natuurlijk ook door heel Nederland zitten gelukkig veel PvdA-bestuurders en raadsleden die nou, gewoon echt goed in de haarvaten van onze samenleving weten wat er speelt. Um, iets wat ik wel vandaag weer het uh, nieuws hoorde. De miljardenwinsten van grote bedrijven. Die zijn, he, dus je hoort die schrijnende verhalen van mensen die in de kou zitten. Die gewoon ook de boodschappen niet kunnen betalen. Ik ging vandaag ook eventjes in de supermarkt. Dacht ik dacht, een pakje eieren is gewoon meer dan verdubbeld. Ja. En als jouw inderdaad inkomen hetzelfde blijft, ja, dan wordt het allemaal heel krap. En dan zie je toch wel dat een aantal grote bedrijven... Miljarden winst te maken. En dan denk ik van ja, hoe kan dat nou? He, dus we moeten allemaal hebben inflatie, we hebben dus gestegen energiekosten. Je zou denken dat toch iedereen, inclusief bedrijven, dat gaan voelen. En het is altijd zijn het weer dezelfde mensen die dat voelen. Ja. Ja. Ik sprak laatst uh, nog wat buurtgenoten bij mij in de straat. En die vertelde letterlijk dat er kinderen uh, op hun school gewoon aan het vallen waren... omdat ze ochtends geen eten hebben gekregen. Ja. Nou, als je dat hoort... Uh, ja, dat, dat zijn echt schrijnende, schrijnende verhalen. Ja, Hans Spekman heeft ook het jeugdeducatiefonds. Nou, die, die vertellen ook regelmatig wat zij tegenkomen. En het is, dan denk je, in een land als Nederland... Waarvan, je, waarvan ik tot eigenlijk kort dacht, we hebben een redelijk gelijke inkomensbeding... dat is niet zo. De lonen zijn er niet van te leven. En als er in één keer de kosten stijgen, zoals dit jaar, dan vallen zoveel mensen onder, uh, buiten de rand. En, uh, ik vind eigenlijk... ja, en die groep is eigenlijk ook veel groter geworden. Hè? Want, en dat denk ik wel in, de, in het debat ook, hè? In, de, in de samenleving. We hadden altijd het idee dat mensen met een kleine beurs hè? dat zijn de mensen met een uitkering. Terwijl het raakt nu iedereen. Ja, ja. Bedoel, nou, ik, niet... ik, ik, ik, ik ging toch even spieken voordat ik hier naartoe kwam. En uh, ben ik eens even naar al die uh, PvdA-energiearmoede uh, eh, dingen gaan. Maar dat werd in 2019 werd dat al aangegeven. En het uh, CBS, die, uh, is dat CBS? Ja, het zal wel. Die hebben De cijfers uh, hebben die gekeken over energiearmoede. Maar voor al dit gedoe met o o Oekraïne waren het er ook al heel erg Zeker, veel. Ja, veel. Dus uh, je kunt wel zeggen, ja deze, deze klap, ja deze klap komt ook. Maar het is een probleem wat al uh, veel, veel langer veel. zit. En uh, het is een, uh, een probleem wat ons, ja, naar mijn idee, een hype is geworden toen er werd gezegd... wij gaan in 2050 van het gas af. Ik denk, ik denk eigenlijk dat het heel veel breder is. Het is eigenlijk natuurlijk een bestaanszekerheidscrisis. En dat is het lastige. Hè, want er zijn, hè, we gaan zo nog naar oplossingen... maar hè, we zien natuurlijk wel allerlei maatregelen, maar het zijn allemaal... Uh, ja, het zijn eigenlijk pleistersplakken, ja. waar het eigenlijk om gaat is hoe krijgen mensen een inkomen waar ze gewoon van kunnen leven, waar ze de kachel van aan kunnen doen, waar ze de boodschappen van kunnen betalen, en dat is gewoon niet op orde. nee, klopt, zeker niet. Joris, ik ben benieuwd of we je horen nu. Wat zie jij als grootste uitdaging? Horen jullie me nu? Nee nog. Nee, in deze ah, kamer stijf, ben je nog steeds heel zacht. zacht. En helaas, oh. Wat vervelend. Ja, misschien moet de techniek anders nog even langer puzzelen. Nee, Ik, wij horen hallo, je nog hallo. steeds niet heel goed. Misschien gaan we Jesus. anders eerst even naar een filmpje van de lijsttrekker uit Brabant, Bart Dekkers, en dan kijken we even of we de techniek kunnen regelen. Laten we even kijken hoe het gaat in uh, Brabant. Hallo, mijn naam is Bart Dekkers. Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Brabant. En jullie hebben het vandaag over energiearmoede. En wat mij nou zo ongelooflijk treft in het thema energiearmoede is dat het verschil tussen net aan de goede kant of net aan de verkeerde kant zitten, zo groot is en alleen maar groter wordt. Als het je net wel lukt om een huis te kopen wat je kan isoleren of waar je zonnepanelen op kan leggen, dan heb je daar maandelijks profijt van. Terwijl als je net aan de verkeerde kant zit, je net niet dat huis kan kopen of net een huurbaas hebt die weigert te investeren, dan word je maandelijks daar alleen maar slechter van. En mijn vraag aan jullie zijn eigenlijk twee vragen. De eerste is, wat zouden we moeten doen om, die, om dat verschil te kunnen verkleinen? En twee, hoe kunnen eigenlijk provincies, gemeenten en het Rijk daar beter op samenwerken? Ik ben hartstikke benieuwd. Een fijn gesprek en tot snel! Ja, dit zijn terechte vragen, want het gaat natuurlijk ook vooral over die samenwerking. Nou, het is prachtig dat we hier de gemeente, statenlid, ervaringsdeskundige en de Eerste Kamer aan tafel hebben. Wat zie jij als de rol van de provincie? Wij mogen als provincie geen inkomenspolitiek voeren, uh, tot mijn, uh, mijn innige spijt. Ik heb het nog wel eens geprobeerd, maar dan word ik teruggefloten door mijn VVD-collega's. Uh, maar wat wij in de provincie wel hebben gedaan, is dat we uh, woningcorporaties financieel steunen met het verduurzamen van een woningaanbod. Uh, daar hebben we in de afgelopen periode 20 miljoen voor uitgetrokken. Maar als het dan ons ligt, trekken we daar gewoon nog eens een keer 100 miljoen voor uit de komende periode. Want daar valt echt de grootste winst te halen als het gaat om die energiearmoede. Um, aan de andere kant denk ik dat we uh, verhuurders, private verhuurders, veel uh, harder mogen aanpakken. Uh, op dit moment je, maar kom je eigenlijk heel goed weg als je een totaal tochtige woning aan je huurder uh, achterlaat of, of verhuurt. Uh, ja, dat moet gewoon echt veranderen. Uh, label A of op zijn minst B zou de norm moeten zijn. En alles daaronder moet keihard worden afgeschaft met, uh, met huurverlagingen wat, uh, wat mij betreft. Ja. Daar, en daar kan je als provincie uh, wat aan doen? Nee, dat is de... dat gaan we zo even bij mij weer, vragen. Band, uh, ja, band, want, ja. Want, want toen ik keek van uh, wat is nou het, uh, het samenstel van uh, energiearmoede, dan is het uh, uh, uh, te weinig geld om je uh, huis te kunnen verwarmen, een slechte gezondheid en isolement. En dan denk ik, dan ben jij van de provincie. En als, als je dat samenstel ziet van hoe je dan in het cirkeltje naar beneden komt, dat je doordat je geen geld hebt nergens aan mee kan doen en isolement komt, dan denk ik, ja, jij bent van openbaar vervoer. Dat, Zeker. Is, een, dat is een aspect. Uh, en wij rijden nou sinds kort, uh, rijden wij bij ons op het eiland ook uit armoede een buurtbus, maar hij is bij jullie uitgevonden. Ja. Ja. ja, en ik denk dat het terecht wat Diana al eerder zei, het is natuurlijk een, een vraagstuk van bestaanszekerheid. Als je nu hoort wat Gelderland dan als provincie doet, en, en merk jij ook een goede samenwerking met provincie Noord-Holland? Vinden we elkaar goed genoeg als verschillende overheidslagen? Uh, nee. Uh, ja. ik, ik, kijk, het lastige is, het is best wel een verschil volgens mij uh, tussen welk, in welke gemeente je woont. En dat is natuurlijk, eigenlijk flink dat een klein beetje. He, want eigenlijk, uh, uh, zoals net al werd gezegd, je mag geen inkomenspolitiek uh, voeren. Nou, Door die energietoeslag mochten we als gemeente geld overmaken naar inwoners. Dat mag normaal, mag dat niet. Wij hebben gedacht, nou, dan maken we aan meer inwoners geld over. Uh, dat is een mooie kans. Maar ja, wij hebben dat uiteindelijk als gemeente Haarlem uit onze gemeentebegroting betaald. Uh, andere gemeenten doen dat misschien niet. Ook misschien omdat niet daar de Partij van de Arbeid de grootste is. Hè, dus stem ook Partij van de Arbeid, zou ik zeggen. Maar uhm, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat zie je eigenlijk in allerlei andere uh, uh, maatregelen ook. Wij hebben als gemeente Haarlem 6 miljoen extra uitgetrokken voor de, uh, uh, om energiearmoede te bestrijden. En dan kijken we vooral eigenlijk naar de lage inkomens. Dus uh, we zien dat 75% van onze minima woont in een sociale huurwoning. Dus we hebben afspraken met corporaties om juist die lage labels, EFG, om die eigenlijk allemaal uh, uh, op te knappen, hè? dus te isoleren. Dus die moeten hoger worden uh, qua label. En we, we, we hebben bijvoorbeeld een witgoedwissel, hè? dus dan kun je eigenlijk je oude wasmachine inleveren. Uh, en dan krijg je een nieuwe energiezuinige wasmachine. Dat hebben we speciaal voor onze minima die onder bewindvoering uh, zitten. Daar zijn we mee gestart. Hè? Dus... Um, je kunt wel degelijk eigenlijk heel erg inzetten op de onderkant, om het even zo te zeggen, van, de, uh, van het inkomen, zeg maar. Uh, maar het hangt dan best wel af welke gemeente uh, je woont. En we hebben het Rijk eigenlijk denk ik voornamelijk nodig om die bestaanszekerheid op te krikken. Ja. En uh, dat ja. vind ik lastig. We krijgen elke keer incidenteel geld vanuit het Rijk uh, voor allerlei dingetjes. Uh, je, je kan die uh, verzinnen. Zo gek is daar wel weer een regeling voor. Met geld dat is allemaal hartstikke mooi. Maar daar hebben we eigenlijk te weinig aan. Ja. Het moet structureel geld zijn. Ja. En ...vanuit van de dus, ja, Den Haag. En ik denk, dat, ja. Joris, het lukt nog niet helemaal met de techniek. Dat was een mooie vraag geweest van Joris, ja. maar Miley, als jij nou... Hè, ...want eh, we horen ja. hier natuurlijk ook hoe de gemeentes daar zelf ja. mee omgaan... Nou, die, ...die huisjesmelkers, kunnen we daar regels aan, aan stellen... Daar worden steeds meer regels aan gesteld, dus zelfs de minister de Jonge van het CDA is daar nu mee bezig. Dus uh, wat er nog niet gebeurt is bijvoorbeeld ook het puntenstelsel voor private, uh, private verhuur, verhuurde woningen. Maar dat, dat gaat langzamerhand uh, in ieder geval een richting op die wij willen, al gaat het veel te langzaam. Hè, er zijn een heleboel verschillende... Eigenlijk is het heel raar dat er zoveel mensen in Nederland gewoon niet kunnen leven van het inkomen wat ze verdienen. We hebben eigenlijk al sinds nou ja, het akkoord van Wassenaar heel lang dus een traditie in Nederland, lage lonen. En zeker zo rond het minimumloon. Daar wordt eigenlijk heel wein, wordt zo weinig verdiend dat ze met toeslagen in leven moeten worden gehouden. Dat is eigenlijk natuurlijk heel erg raar. Zeker. Um, uh, en wat de PvdA natuurlijk al, al jaren wil: lonen verhogen, zorgen ook dat woningen betaalbaar blijven, zorgen dat de energiekosten betaalbaar zijn. Uh, dat kinderopvangtoeslag, hè, dat je dat niet nodig hebt omdat gewoon de kinderopvang een, een basisvoorziening is. Je zou eigenlijk, en dat geeft ook vrijheid, hè, want als je nu van allerlei toeslagen afhankelijk bent en je hebt ook, bent bijvoorbeeld getraumatiseerd door de Belastingdienst, en dat zijn er nogal wat, dan vraag je dat ook niet aan. Dus we, het systeem eigenlijk houdt mensen gevangen en nederig. Dat is ook een punt wat ja. je vaak maakt. Hè. Dus, uh, en ik vind vrijheid heel belangrijk. De vrijheid om zelf de keuzes te maken. En de vrijheid om uh, um niet afhankelijk te zijn van een regelingetje hier, een regelingetje daar. Dat is ja. toch de ideale samenleving waar wij naar streven. Niaan, ja, ik zie heel erg ook dat wantrouwen tegen de, tegenover de ja. overheid. Het is heel lastig om um, uh, dat te bestrijden eerlijk gezegd. We hebben echt mensen gehad die de energietoeslag hebben teruggestort. Ze dus hebben niet. gebeld omdat ze bang waren ja. dat die later teruggenomen uh, ja. zou worden. Ja. Dit is, nou nee, dat dat is ik zet ja, En zoveel. En zoveel mensen die, zoveel Sorry, mensen die een paar euro te veel hebben. en hem dan helemaal niet ja. krijgen. Weet je wel. We zetten ja. PvdA's ja. bij elkaar en we krijgen natuurlijk een kippenhok. Ja. Uh, ik snap, maar jullie vragen je af: heden is iemand aan tafel geschoven? Want wij hebben hier namelijk bij PvdA Praat ook ons eigen Luc. Met de kijkersvragen: Luc, wat is er binnengekomen? Dankjewel. Ja, allereerst wil ik uh, toch even melden dat Joris helaas niet meer kan aansluiten vanwege technische problemen. Maar dat neemt niet weg dat we een aantal hele leuke kijkersvragen hebben binnengekregen. Onze kijkers. Vertel. Van de hele hoop kijkersvragen die we hebben gekregen hebben we een selectie gemaakt van drie vragen. Uh, waarvan de eerste aan jou is, Diana. Um, ik schuif de microfoon dus terug naar jou hoor. Hij is van Bianca uit Amsterdam. Bianca vraagt, ik heb enkel glas en mijn huisbaas gaat niet in op mijn recht rechtmatige verzoek om dubbel glas te regelen voor mijn woning. Wat zou ik hier eventueel aan kunnen doen en wat zou de gemeente aan kunnen doen? Uh, ik zou bijna zeggen dat, dat, dat Sandra eigenlijk uit Amsterdam. Uh, <lacht> nou, ik mag, ik weet niet je daar iets over zeggen. Maar uh, volgens mij heeft zeker Amsterdam, maar ook andere gemeenten hebben natuurlijk wel hele goede organisaties. die huurders helpen bij uh, zeker. Deze proble problemen. Uh, overigens ook nog een idee, sommige PvdA-afdelingen hebben ook een ombudsteam. Dat uh, is ook denk ik een hele goede ingang. Maar ja, je, je kunt wel degelijk, maar ik denk dat het verstandig is om dus hulp te, uh, in te roepen van de huurdersverenigingen. Uh, Zeker. Uh, en in, in Amsterdam, Amsterdam heel veel zijn. Stichting Woon, kan je, je daar Precies. ook bij helpen. Uh, en we hebben ook in sommige stadsdelen de fixbrigade. En we hebben als Amsterdam, als gemeente, hebben we ook een heleboel energiecoaches. Uh, nou, door heel Amsterdam. Die gaan de wijken af. Er moeten 24.000 woningen. Uh, nou ja, daar gaan ze gewoon letterlijk aan de slag maar omhoog en plakken met al die uh, radiatorfolie en wat er allemaal nodig is. En dan maakt het niet uit of het een huurder is of, eh, of een eigenaar? Of, nee, uh, voor de energiecoaches zijn er natuurlijk wel bepaalde wijken. Want ja, uiteindelijk is er natuurlijk zoveel te doen. En moeten we wel kijken dat we beginnen bij de mensen die het, het hardst nodig hebben. En ook bij de fixbrigade zie je gigantische wachttijden. Eh, ben je nou Amsterdam en zit je te kijken, dan kan je altijd aanmelden om, om te worden. En als fixer aan de gang te gaan. Dus meld je vooral aan. Nou, dankjewel. De volgende vraag is voor Meili. Uh, Maylie, omdat jij in de landelijke politiek zit, krijg jij deze vraag van mij. Um, deze vraag is van Mohammed uit Rotterdam. Shell heeft de grootste miljardenwinst in jaren geboekt. De Nederlanders kunnen tegelijkertijd hun rekening niet betalen. Wat gaat de PvdA daar concreet uit doen en welke plannen kunnen wij verwachten? Um, extra winstbelasting. En het grappige is, in, in het Verenigd Koninkrijk, wat toch niet bekend staat als een heel erg links land... Uh, hebben ze gewoon een speciale belasting voor overwinsten? En dat hebben ze ook in Frankrijk hebben ze ongeveer in heel Europa zo'n belasting. Alleen dit kabinet wilde nog niet aan. Uh, en ze voorstel wat al een tijd geleden is gedaan door de uh, mijn collega's in de Tweede Kamer. En dat is wel dé manier om uh, eigenlijk geld. Hè, wat, wat eigenlijk opgebracht is door al die mensen die dus nu uh, ja, toch op een houtje zitten te bijten. Om dat ook weer uh, te investeren uh, in de samenleving. Maar ja, goed, de PvdA moet er nog wel even wat groter worden. En dat is natuurlijk wel de kans uh, na de Provinciale Statenverkiezingen. Als wij met de, samen met GroenLinks de grootste worden in de Eerste Kamer, dan moet de regering naar ons luisteren, voor welk plan ze ook uh, hebben. En het is natuurlijk ook gelukt met het energieplafond. Dat was een plan van ons, van PvdA en GroenLinks. Hebben we al in mei aan het uh, kabinet uh, voorgelegd. Doe dat nou. Pas op het allerlaatste inderdaad, zijn ze al toch, toch wel een goed plan. Hebben ze dat geregeld. Uh, en dit is... Een ander, echt goed plan, uitvoerbaar. Het gebeurt overal, uh, waarmee je dus dit soort overwinsten eigenlijk beter kan investeren in de samenleving. Want die aandeelhouders van Shell die hebben het niet meer nodig. Dankjewel. Jan, de laatste vraag is voor jou: kernenergie. Daar ben ik dat we landelijk tegen zijn. Wat vinden de Staten ervan? Leuk. ja. <lacht> Wat vindt Gelderland ervan? Ja, vind nou, de, de, we hebben deze discussie in, uh, in Gelderland, uh, hebben we die zeker ook, uh, ook gevoerd. En je, je merkt naarmate. Uh, uh, de, de, uh, de energieprijzen stijgen en de energietransitie voorsgang vindt... en steeds meer mensen tot last komt, uh, dat, dat die discussie ook wordt aangewend. Uh, wat het beleid vanuit het Rijk is, is dat er wordt gezocht naar enkele locaties... waar kernenergie een serieuze optie is. En uh, je vindt eigenlijk die locaties voornamelijk bij de zee... omdat dat nodig is voor het koelen van de centrales. Nou hoef ik je niet uit te leggen, Luc, dat Gelderland niet aan de zee ligt. Dus uh, onze formele lijn is uh, dat we, uh, uh, het Rijksbeleid is... en op het moment dat het Rijk naar ons toe zou komen... Uh, dan zouden we serieus gaan overwegen... Om, uh, om daar iets mee te doen. Maar zolang dat niet het geval is, uh, uh, laten we het, het, het bij het Rijk... en moeten we niet ons geldersplasje over, uh, over dat beleid willen doen. Dat laat onverlet dat het wel een, een, een discussie is... Die, die, denk ik, toch gevoerd moet worden. Omdat we zien dat als we alleen naar wind- en zonne-energie kijken... Um, ja, dat, dat, het, het land raakt een, een keer op en we moeten toch op een manier uh, de, uh, de energievoorziening zien te verduurzamen. Of dat kernenergie is, dat weet ik niet. Daar zullen we een hoop onderzoek en een hoop discussie ook binnen de partij nog over moeten voeren. Uh, maar uh, wat mij betreft gaan we die wel voeren. Dankjewel. Ja, dat is eigenlijk al een bruggetje, nou, want sommige partijen zien dat als een oplossing. Nou, oplossingen, maar laten we dan eerst even naar een filmpje gaan, namelijk van de wethouder uit Heerenveen. Want die gaat iets vertellen over zijn idee. Ik ben Jelle Soetenaal, wethouder in de gemeente Heerdeveen. En ik ben blij dat ik langs deze weg jullie kan meenemen in mijn zorgen voor Noord-Nederland. Maar ook vooral mee kan nemen in mijn idee om daar wat te doen wat nodig is. In de drie noordelijke provincies staan grofweg 825.000 woningen en wonen 1,7 miljoen Nederlanders. Je hoort ze niet, want als het goed gaat zijn we bescheiden en als het slecht gaat zorgen we voor onszelf. Dat is een geweldige eigenschap die je moet koesteren. En tegelijkertijd moeten we als politiek en overheid ook zijn als het dreigt mis te gaan. En ik ben ervan overtuigd dat we in deze regio voor een armoedecrisis staan die zijn weergaan niet kent. En waarbij naast lage inkomensproblemen vooral ook volkshuisvestelijke problemen een rol spelen. Van die eerder genoemde woningen heeft namelijk 30 ruim 30% een slecht energielabel. En bovendien ook geen zicht op verbetering daarvan op korte termijn. We hebben hier nooit een tekort aan ruimte gehad en we hadden heel veel handige en slimme bouwbedrijven. Ons woningbestand is daarom ook opgebouwd uit veel rijtjeswoningen, of twee onder een kappers, zowel in de huur- als de koopsector. De stijgende energieprijzen maken nu dat in de regio Noord-Nederland de energiearmoede harder toeslaat dan elders in het land. Het rode noorden op dit kaartje is in dit geval de kleur van zorgen om lage inkomens en een hoog energieverbruik en weinig perspectief op verbetering. Maar er is iets aan te doen en die opdracht ligt bij ons als sociaaldemocraten, politici en bestuurders. En ik pleit daarom voor het ontwikkelen van een regio-specifiek pakket voor het snel aanpakken van die energielabels van deze woningen. Het liefst naar meer meteen naar aardgasvrij. Dan helpen we structureel de energielasten te verlagen, maar het brengt ons ook dichter bij de klimaatdoelstellingen. Door daarvoor een gezamenlijk fonds in te richten kunnen we bovendien bouwbedrijven en MBO-instellingen stimuleren om mee te denken en mee te werken. Het zicht op een langjarige investering maakt het voor hen mogelijk daar ook op in te zetten. Bij een gemiddelde investering van 30.000 euro per woning is er voor Noord-Nederland 7 miljard nodig. En dat hoeft natuurlijk niet alleen van overheden te komen. Er zit ook geld bij woningbouwcorporaties, hoewel die in het noorden niet de rijkste zijn, maar ook bij particulieren en andere investeerders. Mijn oproep is alleen: bundel dit, maak massa en bied voor die 1,7 miljoen inwoners in Noord-Nederland perspectief op een structurele oplossing. Voordat ze zich verder terugtrekken en het vertrouwen in de overheid en instituties helemaal kwijt zijn. Dank jullie wel voor de aandacht. Ja, Meili, als je dit zo hoort: een fonds, wat voor gevoelens krijg je erbij? Nou ja, welke vorm je ook kiest, fondsen of gewoon uh, geld overmaken, het is natuurlijk hartstikke nodig hè, om, om, voor, om, om twee omdat die mensen daar in de kou zitten. En ik, vond echt, ik vind het altijd schokkend dat dan het noorden van Nederland zo rood is en wat ook helemaal schokkend is voor de Groningers, daar hebben we jarenlang daar gas uit de grond gehaald en is daar de armoede. Ik vind dat echt onbestaanbaar. Maar goed, uh, of nou, dan dat wij dus moeten gaan investeren en let op het woord investeren. In en uit het energiezuiniger maken van woningen, zodat we minder in. Dat, dat is. Dat is zo'n, ja, hoe heet het ook in een no-brainer. No brainer. Uh, en dat dat ook gewoon geen weggegooid geld is, maar dat het geld is waar we heel erg lang plezier van hebben. Dat lijkt me duidelijk. Ja, ik kan bijna niet wachten om gewoon in een kabinet te gaan zitten en daar gewoon pop, pop, pop, pop, pop, gewoon wat geld voor uit te trekken. Ja, Veel jij geld wil geld. gewoon knallen. Diana, als jullie in Haarlem uh, bouwen, uh, want in het filmpje werd natuurlijk ook gezegd van nou doe dat meteen aardgasvrij. Uh, doen jullie dat ook in de projecten? Uh, ja, we bouwen zoveel mogelijk hè, klimaatneutraal. Uh, maar um, Haarlem heeft ook een hele oude uh, woningbouwvoorraad. Om het even zo in jargon te zeggen. Heel veel oude woningen. Dat heet charmante woningen. Ja, het is authentiek. <lacht> authentiek, ja. Opknappertje. <lacht> het, het, het zijn heel veel jaren 30 woningen. <lacht> Wij zeggen altijd: nou, laat ons, ook zien, uh, uh, laat, laat ons het laten zien dat uh, ook dat soort woningen en hele wijken uh, geïsoleerd kunnen worden. En we zijn dus ook echt bezig met warmtenetten uh, uh, en eigenlijk hele nieuwe oplossingen voor juist die oude wijken. Want ja, als je daar kan doen, nou, dan zeggen wij al dat dan kun je het eigenlijk in heel Nederland doen. Maar je ziet wel dat het, um, het vergt heel veel doorzettingsvermogen. Hè? En soms denk ik, het wordt best wel op de proef gesteld. Maar nou, ik denk dat jij dat misschien ook ja. wel ziet met jouw eigen initiatief. Hè? Dus, uh, uh, terwijl eigenlijk vind ik dat we dus als overheid, als rijk, uh, uh, als, als uh, ja, medemens, dat we eigenlijk daar gewoon geld in moeten investeren. En dat gaat allemaal toch te langzaam. Het is allemaal te veel ja. uh, afhankelijk van uh, initiatieven die mensen zelf uh, bedenken. We hebben best wel wat activiteiten. ...actieve uh, bewoners gelukkig in Haarlem... ...die zich daarmee bezighouden... Uh, ...maar rol het gewoon lekker uit... ...ga aan de slag. Hè? Het, we hebben het ooit... ...wel eens eerder gedaan, andersom... ...toen we overgingen op, uh, op aardgas... Uh, je kunt weer een hele transitie doen, maar het is nu een beetje wachten. En volgens mij is er geld genoeg bij de shells van deze wereld. Dus um... we gaan met die banaan. Ja, gaan. Ja, we dus Janine, ja, we zijn ook. kun je iets vertellen over jouw uh, initiatief? Ja, we zijn ook wel eens van de turf af gegaan. Uh, exact. Wij zijn, uh, uh, kijk, warmtenetten. Daar zijn wij een beetje mee aan het ploeteren, want in het platteland zijn die kernen zijn heel erg klein. Dus ze zijn de, de rekenmeesters zijn bezig van, is het nou mogelijk? Kijk, een, een, een tuinstad in Rotterdam, daar kiezen ze voor van, we leggen een warmtenet aan, dat is allemaal flats en hele korte leidingen. Bij ons moeten dat een hele kleine dorpjes zijn. Dus ze zijn nou aan het rekenen van, zou je nou een collectieve oplossing kunnen maken in het dorp? Maar hoe langer je wacht, hoe meer... Uh, eigenaren die gaan voor hun eigen geluk en gaan hun eigen oplossing uh, gaan ze maken. En als ze dan op een moment voorgelegd van er is een warmte net, dan zeggen die allemaal: van... Nou, sorry, maar hier ben warm. maar kun je ons iets vertellen over je eigen initiatief? Wat jij bij jou in de stad. dus dan, buurt dan pakken opgenomen? wij uh, bij ons uh, uh, uh, heb je straatjes met ook van die 30-jarige woningen en uh, ja, die pakken we dan beet. En dan gaan we met een, uh, met een groep van bewoners gaan we huis in huis gaan we, gaan we langs en dan bellen we echt aan en gaan praten. En dan, uh, dan vragen we ze om, uh, om langs te komen bij het energiebuurtloket om met elkaar te praten. Nou ja, dan de hele straat komen er vier dan denk je nou wat doe je het daarvoor dan uh, maar we laten het dan niet bij zitten hebben op een bepaald moment hebben we een warmtecamera en dan zeggen ze we, we langskomen uh, van de winter met de warmtecamera een fotootje maken van juist. nou dan komen er alweer meer die is willen dat dan... lekker in ja, nee, ja dan ja hey, rood en blauw hè? dus ja. uh, dan is blauw is een uh, is een prima huis ja. er komt niks uit en uh, rood en, rood is uh, dan helaas buiten, wel uh, weer het uh, dan, dan, oh, dan oh, staat het oh, oh, vrouw bijna buiten ja. Uh, ja. Uh, dus uh, dan dan vragen we zo van joh Zullen we anders niet een, een, een warmtefoto van je maken? Nou, dat, dat, vinden ze, dat vinden ze dan wel weer makkelijker. En, en, en we zijn ze eigenlijk aan, aan het verleiden als collectief. Uh, dus nou gaan we binnenkort uh, volgende week, dan gaan we huis in huis, gaan we langs en zeggen: kloppen die energielabels eigenlijk nog wel? Want dat was natuurlijk een administratieve uh, ja. uh, oefening. Kon je gewoon de de dubbelglas van je buren kon je opsturen en einde van de bureau en dan kreeg een energielabel. Maar er klopt geen donder van. Iedereen is ook aan het klussen ja. geweest. Als je dus dan gaan, be bellen we gewoon aan en zeggen we: joh. Hoe zit dat energielabel van jou nou ongeveer? En daarmee gaan we dus proberen om die mensen bij elkaar te krijgen. Om in die straat uh, samen op te gaan. Want je wil niet, er uh, zijn sommige mensen die kunnen wat. Andere mensen die zitten erbij die kunnen niks. Die wil je niet als een rotte kies in die, uh, in die straat. De rest staat er knapjes bij en dat staat op omvallen. Dus, dus gaan die gaan willen we dan meenemen. Ja. En, en, en zijn jullie dan buurtbewoners? Hoe ziet jouw collectief eruit? Nou, die zitten en, Eén lieve, lieve ambtenaar uh, die het, uh, het clubje uh, nog een beetje bij elkaar houdt, maar voor de rest uh, 12, uh, uh, 12 gedreven uh, keienkoppen dorpbewoners. Ja, ik zie, ik zie je er ook echt doorheen ja. balsen oh. en, uh, en gaan. Ja, de eh, rest ook, hè. Mooi. De, Diana, als je dit zo hoort, zijn er dit soort initiatieven ook in Haarlem? Ja, we hebben ook uh, in 2022 uh, een heel team op pad gehad, ook van uh, coaches en, en mensen die ook advies gingen geven en ook met kleine maatregelen al uh, uh, langs gingen. Uh, hebben we 10.000 uh, huurwoningen uh, bereikt en 2500 koopwoningen. Dus uh, ook heel erg goed uitgezocht hey, welke wijken, uh, waar, waar uh, is het meest nodig. Um, nu gaan we nog iets verder, gaan we nog veel meer echt dit soort maatregelen uh, in de huizen uh, uh, doen. En dan starten we eigenlijk dus inderdaad, wat ik net al even zei, bij de en pashouders dus bij de minima. Uh, ja. Want ik denk... Uh, uh, het doen is best nog wel ingewikkeld, hè? We, we, we, Dus dus het is juist mooi inderdaad als er echt iets wordt uitgevoerd. Als je eigenaar, als, als je eigenaar bent, is, is het verschrikkelijk, want ja. uh, je gaat uh, je gaat lopen googelen en, en je uh, het begint met allemaal advertenties van heen. mensen die zeggen zo van breng me geld, breng je geld naar mij toe en je ja. wordt gelukkig. En jij ja. zit maar te twijfelen van uh, wat moet ik doen? Ja, moet ik dat ja, ja daarom is je... een initiatief als, als als dat van jou, Jeanine, wel wel heel goed, want uh, als als als je buurtgenoten uh, over uh, over zijn, ja. zeg maar. En dan heb je een voorbeeld dichtbij dat het goed werkt. En dan wordt, het veel, dan wordt die drempel veel lager. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat een soort... Uh, laatste uh, effect ja. heeft. Ja, dat hoop ik ook. Dat is een beetje de intelligentie van een Mieropen. Zelf Zo weet je niks, maar samen ja. weet je alles. Maar maar ja. het, is ook wel, het is ook wel. Kijk, We zien natuurlijk ook een hoop van onze uh, minima. We wonen in portiekflats of flatgebouwen. Kun je bijvoorbeeld geen zonnepanelen uh, zelf uh, plaatsen en daar gaan we dus ook bijvoorbeeld als gemeente kijken van uh, hoe kunnen we uh, eigenlijk sociale zonnestroompanelen uh, bieden. Dus uh, eigenlijk mensen die niet op een eigen dak iets kunnen plaatsen. Dat ze simpelweg geen eigen, eigen, eigen dak hebben, uh, kunnen dan uh, zonnestroom. Dus uh, dat je het eigenlijk solidair ja. met elkaar ja. doet. Nou, laten we nog naar een volgende oplossing gaan. Want ja, de tijd vliegt als je natuurlijk met alle PVD'aers aan tafel zit. Uh, we hebben namelijk nog een raadslid uit Groningen, Jorn van Veen. Met een, nou ja, een goed idee. Hey, goedenavond. Ik ben Joren van Veen, gemeenteraadslid in de gemeente Groningen. En hier in Groningen geloven we dat het goed is als we die energietransitie zelf doen. En dat we die dus niet aan de markt overlaten. Nou, een voorbeeld daarvan is Warmtestad. Die leggen voor ons warmtenetten aan. Daar zijn we zelf eigenaar van. En daarom kunnen we dus zelf de tarieven bepalen. En misschien nog wel belangrijker, kunnen we zelf het tempo bepalen. En bepalen in welke wijken we dit eerst doen. Waarbij wij natuurlijk kiezen voor wijken waar de energiearmoede het grootst is. Ook willen we hier zonnewaardies in eigen beheer doen en hetzelfde geldt voor windparken. En daarvoor zorgen we ervoor dat de winst daarvan niet naar de 1% gaat of naar het buitenland wegvloeit, maar dat die hier voor onze gemeenschap beschikbaar blijft. En dat we daarmee bijvoorbeeld huizen kunnen isoleren. Of kunnen zorgen dat ook corporatiewoningen extra zonnepanelen krijgen. Nou, Ik denk dat dit een goede aanpak is. En ik zou eigenlijk wel graag van jullie willen horen hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze aanpak uiteindelijk in heel Nederland zo uitgevoerd gaat worden. En deze energietransitie dus niet iets van de markt wordt, maar echt iets van ons allemaal. Ja, Meilie, je hoort dit en, en iedereen's vingers gaan jeuken. Wat ja. vind jij van dit idee? Heel erg goed, omdat het namelijk, hè, je hebt de overheid, je hebt de markt en je hebt uh, collectieven. En ik, wat ik het mooie hiervan vind, is dat het de kracht van mensen gebruikt. Er zit vast een klein beetje steun in van de, over, van de Groningse overheid... Maar uh, dat, dat evenwicht moet je hebben. Want de SP wil bijvoorbeeld alle uh, energiebedrijven nationaliseren. Dat snap ik heel goed. Maar je wil ook niet alles bij de staat leggen. Hè? Want voor je het weet, uh, als een, een bepaalde partij de grootste wordt, dat, dat wil je ook niet. Dus juist dat evenwicht, en ook als Eerste Kamerlid, kijk ik altijd naar het evenwicht van macht. Maar ook het evenwicht van initiatief. Dat is heel goed. En dat doen ze in Groningen heel goed. Mijn idee is, en dat heb ik ook laatst ook geopperd aan Mark Rutte. Zorg dan dat je één of twee energiebedrijven nationaliseert. Dan hoef je niet alles te nationaliseren. En daarvan hè, zeggen wij. Dit is een redelijke prijs. Uh, en die zijn dan een soort van benchmark in de markt. Dus als jij als privaat energiebedrijf. hele gekke dingen doet. kunnen mensen altijd overstappen naar het staatsenergiebedrijf. En als je daarnaast dus toch ook deze collectieven. Nou, waar jij ook mee bezig bent. maar ook vanuit Groningen, dus zelf een eigen net aanleggen. <coughs> dan heb je dus. De machtsbalans, dan spreid je de risico's uh, en dan maak je optimaal gebruik eigenlijk van alle slimheid en, en, en, en drive die er is in Nederland. Ja, en dan kun je het ook eerlijker delen. Ja. En als je nou, stel er zitten mensen te kijken en die denken, ja, ondanks het prijsplafond kan ik er nog steeds niet. Uitkomen en ik weet ja. gewoon niet wat ik moet doen. Want ja, ik, ik hoor die verhalen ook. Ik denk dat jullie die verhalen allemaal horen. Dan is er uh, sinds eigenlijk een week nu ook nog een extra initiatief. En dat moet ik ook even de energiebedrijven ook nageven. Dus we hebben dat prijsplafond. Je hebt een energietoeslag. En misschien heb je nog een hulp van je, van je corporatie. Maar er is dan ook, ook het noodfonds energie... En dat is opgericht uh, door een aantal energiebedrijven. Die krijgen ook wel een subsidie van het Rijk. Het grappige is, Lodewijk Asje was daar de zogeheten kwartiermaker. Dus die heeft gezorgd dat altijd bij elkaar georganiseerd wordt. Je kan via een website en daar ben ik weer even de naam kwijt. Maar Noodfonds Energie, Google dat even op. Kan je heel makkelijk even een check doen of je in aanmerking komt, of je inkomen nou laag genoeg is en, of, en, en hoeveel je procentje nou ongeveer besteedt aan energie. Als je meer dan 10% besteedt van je energie en je hebt een inkomen lager dan 3000 euro als individu, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een hele makkelijke overbrugging, zodat jij de kosten kan betalen. En ook dat vind ik, weet je, dat, dat is, uh, uh, daarmee hopen we dan dat de laatste gaten gedicht worden voor de mensen die uh, energiearmoede hebben gehad. Het heeft, het heeft even geduurd, ik had het al veel eerder gewild en verwacht, maar het is er nu. Dus als je inderdaad echt ondanks alle steun toch nog veel te veel moet betalen. inderdaad het ontbijt van je kinderen niet kan betalen. zoek dat dan even op en waarschijnlijk kom je in aanmerking voor een extra bedrag. Zeg dus nog één keer de website: Noodfonds Energie. En het heet. Ik ga het nu even goed opzoeken, want ik had hem hier opgezocht. maar er zit in een ander appje. Potverdorie. Het oh, Noodfonds Energie. Waarschijnlijk dus als je het googelt, Google dat even je op. uit. Ook dus... jouw gemeente kent het, dus ga naar het gemeenteloket. maar Google Noodfonds Energie. Uh, en dan kom je heel makkelijk op die website terecht. Mooi. Onze eigen Luc is weer aangesloten. Zijn er nog vragen van de kijkers of oplossingen wellicht die, die zijn blijven liggen hier aan tafel? Want de tijd gaat zo snel. Ja, dankjewel Samma. Ja, we hebben inderdaad nog een aantal vragen binnengekregen. Um, zoveel zelfs dat we een aantal hebben moeten samenvoegen. De eerste is voor mij, Lee. Die ging over energieleveranciers. Ja. Uh, we hebben een aantal mensen die zo uh, die moesten overstappen of gaan overstappen. En die waren helemaal de waar door de kortingen, de acties die uh, energieleveranciers aanbieden. En die zagen daardoor eigenlijk de bomen, door de bomen het bos niet meer. Welke rol kan de overheid spelen om hier en zijn burgers beter te informeren? Nou, een, voor, een voorstel wat ik dus net zei, dat als de overheid bijvoorbeeld één energiebedrijf nationaliseert... En dus na het hele makkelijke toegankelijk, want we weten inmiddels hè, hoe je informatie moet geven aan burgers die digitaal niet zo vaardig zijn. Die gewoon hele schappelijke normale prijzen Ik weet hebben. nou en de naam al, dit. ING, ENG. Ja dat kan, ing. <laughs> maar in ieder geval dat is een, dat is een oplossing. Um, inderdaad, de coaches, er is heel veel hulp, maar ik, ik snap dat, ik kom er zelf al niet eens uit. En jij hebt dan een mazzel gehad, maar je zegt, puur geluk, ja. dat jij voor vijf jaar een lage prijs hebt. Ja, wij hebben puur pech gehad. Uh, als wij, uh, ik, ik heb de afgelopen winter op 16 graden moeten stoken, want als wij het huis op 19 graden wilden hebben, kostte ons dat 1300 euro een maand. Hey, maar ik ben wel solidair geweest voor het klimaat, ja, hè? Dat, dat, ja, dat is uiteraard. goed. Um, uh, dus dat zou een oplossing zijn. Um, uh, nou, misschien kort een aanvulling hierop, want die, die regie van de overheid, die is in die energietransitie, kan die best wel nuttig zijn op bepaalde plekken. Bijvoorbeeld ja. ook dat warmtenet wat, uh, wat genoemd werd, dat is, dat is helemaal nieuw. Dat is infrastructuur die er nog niet ligt en dat, dat brengt veel te veel risico's mee, met zich mee voor individuele bedrijven. Dus daar kun je als overheid echt wel uh, een, een meer regisserende rol in gaan nemen. Nu. Ja. Dus ik, dat, dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik een ik En ik denk ook bedankt. gewoon dat, uh, dat ook het ministerie ook mensen kan helpen om, uh, misschien moet het ook een overheidstaak zijn, vroeger had je dat van die prijsvergelijking om ook gewoon echt een, met een goede zoekmodule, gewoon het eerlijke verhaal van dat, dat je ja. je situatie kan, kan aangeven. En dat uh, zoiets, zo'n zo makkelijke website jou ja. even helpt om die hele moeilijke keuze te maken. Want het, het leven is al heel ingewikkeld als Zeker. het gaat om... Hey, Luc, zijn, zijn, hey, zijn er nog meer? Zijn er sorry, verschillen... Janine, volgens mij oh, zijn er nog een paar vragen. Luke? Misschien De volgende vraag is aan jou, dus het komt mooi uit. Oh, ja. uh, ik heb een heel aantal mensen die gewoon ontzettend onder indruk zijn van het initiatief die jij genomen hebt. Uh, hoe zou je zelf zoiets op kunnen zetten? Heb je daar tips voor? Nou, zoek in ieder geval... Zoek in ieder geval je buur op. ik, ik zit zelf in, in zo'n straatje. En ik begin, ik begin bij mijn buren. En dan ga ik daarmee praten. En dat. Nou, dan, dan krijg je het probleem in kaart. En als je dan gaat praten, ja, nou ja, dan ga je van het volgende naar het volgende. En, en, en, nou was er een, en dan was er bij ons was er een wethouder. En die, omdat er zo vreselijk veel windmolen staat. Staan werd er een uh, bij ons op zijn vreselijk veel windmolens. Dus er werd een soort van uh, uh, dingetje van oh ja, wij zijn een energieeiland, en dan moeten we ook van het gas af. Dus uh, de gemeente die wilde iets. En wij wilden ook iets. Dus we sprongen op de gemeente van als jullie iets willen en wij willen iets, dan gaan wij elkaar helpen. Uh, ja zo is, het, uh, zo is het hier gegaan. Maar het begint eigenlijk bij je buren die in dezelfde shit zitten, opzoeken van je buren. mooi antwoord, dankjewel. Jan, de laatste vraag is voor jou. Ja. We mogen binnenkort weer. We mogen weer naar de stembus. En dit zijn toch jouw verkiezingen. De vraag hier is: wat gaan we nou doen, Jan, om deze verkiezingen te winnen? En wat gaan we daarna doen om deze transitie betaalbaar te maken? Nou, om deze verkiezingen te winnen gaan we als allereerst natuurlijk allemaal P van de A-stemmen. Wij hebben echt, uh, uh, echt oplossingen die andere partijen niet bieden. Als het gaat, juist om die energietransitie. Uh, is het ofwel uh, de klimaatverandering bestaat niet dus het is niet nodig ofwel uh, het is alleen maar gericht op innovatie en uh, uh, zo snel mogelijk uh, vergroenen uh, wat ons betreft is het echt zo je kunt alleen maar vergroenen op het moment dat uh, dat je het op een rode manier doet en anders uh, anders werkt het gewoon niet dus uh, als je wil gaan voor uh, een, een duurzame toekomst maar wel eentje waarin we naar elkaar omkijken en iedereen mee kan doen dan moet je gewoon op de partij van de arbeid stemmen. Um, en ik merk dat er heel veel energie is in onze partij. Ik zie als we uh, op campagne gaan dat uh, het beeld wat vier jaar geleden nog ietsjes negatiever was omdat uh, het geheugen van Rutte II nog heel erg vers was. Dat wordt steeds minder. Dus mensen staan ook steeds positiever tegenover uh, onze partij. Dus laten we vooral uh, de straten opgaan en trots zijn op het feit dat we sociaal-democraat zijn. En dan komen die zetels vanzelf. Dank voor je antwoord. Heel mooi. Aan jou. Ja, heel erg bedankt. Want we zijn alweer, ja, de tijd vliegt. We zijn alweer met deze energie door de uitzending heen gevlogen. Ik wil jullie uiteraard thuis heel erg bedanken voor het kijken. En ook voor de vragen en, uh, die jullie hebben opgestuurd. Ik wil uiteraard mijn gasten hier aan tafel hartelijk danken. En ik denk dat het belangrijk is dat we natuurlijk. Uh, ga naar www.noodfondsenergie.nl. Nou, ik denk, Jenny, we nemen van jou mee. Wees een beetje brutaal en ga vooral met je buren praten. En uh, nou ja, begin dan een rood front en ga met die banaan. En ik denk dat uh, nou ja, de verkiezingen komen eraan. Stem rood, stempartij van de arbeid. Zodat we met z'n allen een eerlijke en sociale energietransitie kunnen doen. Mijn naam is Sander Doevendans. Bedankt voor het kijken. De volgende uitzending van PvdA Praat is weer op woensdag 22 maart. Dan zijn we weer terug. Fijne avond en bedankt voor het kijken.